Goedemiddag iedereen. Ik ben reporter te plaatsen bij het Jeugdfestival in Antwerpen. Vandaag is het de 60e verjaardag van Jomke. Kom maar mee. Zeg meisjes, wat vonden jullie van de kortfilm? Ik vond het heel leuk. Was het een goede film? Uh, ja, heel goed. Ik sta hier tussen alle acteurs van de jongetjes kortfilm en ik ga nu een paar vragen stellen. Uh, vonden jullie het een leuke ervaring om mee te spelen in zo zo'n film? Ja. ja. Uh, waarom krijg je deze mensen uitgekozen? Oh, uh, de meesten zitten bij mij op school of in de klas. Uh, Evi ken ik van op de toneelvereniging. En uh, Dagmarie, dat is mijn zus. Het feest gaat nog even blijven duren, maar wij zijn al weg. Dag!